Het specialisme cardiochirurgie spreekt mij heel erg aan, omdat patiënten regelmatig binnenkomen met een slechte conditie en heel snel na de operatie alweer merken dat ze zich beter voelen. Dat wij daar ook daadwerkelijk een onderdeel van zijn om zich beter te gaan laten voelen door ze te stimuleren en te motiveren en te mobiliseren en daarnaast ook hun naasten te ondersteunen bij het verwerken van zo'n grote operatie.